Hallo iedereen, het is super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik een heel openen. En een pakketje voor de winactie. Dus er zit een sigaret in voor, om te promoten. Oké, okay, ik kan echt niet liggen. Er zit een sigaret in om te promoten en de rest is voor een winactie die binnenkort aankomt. Dus laat het maar snel even openen. En natuurlijk vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Ik we gaan openen. Die envelop is echt mega schattig. Ja. Oké, ik heb nog hier aan voor zo. <laughs> Oei. Ik okay, heb hier een sieraden in om te promoten. En dit is voor de winactie. Echt super schattig. Oh, hoe ik dat open doen? Schoon, Schuil maar ja. Oké, okay, dit is wel een lichtspot proces hè? Mm -hmm. Maar dat kan, ik wel. dat kan ik natuurlijk nog niet laten zien, want... Dat is een verrassing, maar we kunnen wel het sieraad openen. Ik ga unboxen. Oh, ik zie dat nu wel. Ja, het maakt niet wel uit. Nee. Oké, okay, dat is eigenlijk een super schattige concept. En een ketting. En een kaartje. Ik een kaartje liever. staat Zodat... op, hey super leuk dat ik dit mag opsturen. Veel plezier ermee. XOX J-punt, Jewelry, X. Mega schattig. En dit is Sira, Het is een ketting. Het kleur is echt wel schattig. Een ketting met een beetje bedel. Mega schattig. Ik heb zo'n aan doen. Maar het is een ketting volgens mij geen choker. Mm -hmm. We zullen wel zien. Ja. Oké, okay, je valt nog wel mee. Maar dus ik vind het in. Hem... Ik vind wel schattig. Mm -hmm. de, dit was het promotiespakketje Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal en tot de volgende keer. Dank je.